We zijn bij de persgroep Nederland. Dat is een toonaangevende uitgever, bekend van 167 regionale, lokale en landelijke nieuwsmerken, waaronder Parool, Volksstand, Trouw, AD, maar ook de Gelderlanden. De afdeling Klantenservice houdt zich vooral bezig met servicegerelateerde vragen, bezorgklachten, maar ook opzeggingen. Naast de inkomende interacties hebben we ook veel uitgaande interacties. We gebruiken Genesis Pure Connect voor uh, onze kanaalsturing, dus uh, onze telefonieplatform, mailplatform, ook chat komt erop uh, binnen. Daar maken we gebruik van Bell scripts en de outbound dialer van Pure Connect. Die zorgt ervoor dat we eigenlijk heel efficiënt en meetbaar naar buiten kunnen bellen. En dat doen we vooral voor commerciële doeleinden. Dus we willen op deze manier willen we de klanten gaan behouden. Ik kan je zo voorstellen van de miljoenen kranten die wij dagelijks leveren, dat er veel klantcontactmomenten zijn. De complexiteit is laag, maar het zijn er gewoon heel veel. 85% van die klantcontacten automatiseren wij. Dat betekent dat 15% uitkomt bij de afdeling. En dat staat voor 10.000 interacties per dag. Ik kan zien wat mijn score is op dat moment. En ik kan zien ook wat we als groep doen. Dus ik kan ook zien wat ons gemiddelde is op dat moment als groep. Want als ik als agent werk dan wil ik ook mijn eigen target halen. Maar het is ook heel belangrijk om als groep een target te halen. En vaak geeft dat ook een goed gevoel dat we aan het einde van de dag kunnen zeggen van... ...goh, we hebben duizend calls gehad en we hebben gewoon een topscore gehaald. In 2015 is de persgroep geforceerd met Wegenet. en dat betekent dat de klantenservice twee keer zo groot is geworden, van twee naar vier vestigingen. Dat is in Amsterdam, Rotterdam, Best en Hengelo. Dus ja, ze voelen zich wel degelijk één contactzender. Ze kunnen zien welke collega's welke interactie oppakt, met elkaar doorverbinden, als een abonnee belt, dan is de kans net zo groot dat hij in Amsterdam terechtkomt als in Rotterdam. Die schaalvoordelen heeft ons echt verder geholpen, de zijn daardoor afgenomen en we kunnen efficiënter werken. PureConnect maakt mijn werk veel efficiënter. Voorheen hadden we verschillende systemen en ik moest schakelen in verschillende systemen. Ik heb nu één overzicht. Ik kan nu zien in één systeem wat de agents aan het doen zijn. Want in mijn rol als senior moet ik behalve vraagbaar zijn ook monitoren. Dus ik moet ook in de gaten houden wat mensen aan het doen zijn. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat klanten minder lang hoeven te wachten. Dat klanten tevreden zijn met hoe ze te woord worden gestaan door de medewerkers. En zeker ook dat ze de first-time Principe, dus dat ze direct verder worden geholpen en dat ze het gevoel hebben dat hun vragen direct en goed is beantwoord. Ik voel me als agent nu meer betrokken bij de wachtrij en ook bij de werkzaamheden. Omdat ik nu door Pure Connect kan zien uh, of er nog mensen in de wachtrij zijn als het eigenlijk tijd is om naar huis te gaan. Genesis Pure Connect zorgt... Uh, bij ons voor stabiliteit. Het zorgt ervoor dat alle interacties en alle tijden goed bij ons binnenkomen. We hebben vertrouwen in het pakket. Ze zijn druk bezig met innovatie ontwikkeling. En er zijn veel functionaliteiten waar we ons oog op gericht zijn... maar waar we er dus nog geen gebruik van maken. En dat zorgt ervoor dat we toekomstproef zijn.